Goedemorgen! Et, nou, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog, denk ik. Het is vandaag maandag. Zo dus denken, huh? Ja. Um, wij zijn gisteren en eergisteren vergeten te filmen. Dus zeg ik hier. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En klik op belletje. Dat is een belletje heel erg fijn. En ik ben zoals altijd als ik als je dit ziet. En het water. Ik ben ik met Alice. Vandaag. Willy is ik... het. Oh nee eerst mijn gezicht. Oh my god. Ik zit aan de antibiotica. En dit. Het is zo fijn. Echt ik ben er zo blij mee. Dat is echt niet normaal. Nou ik ga vertellen wat er deze week komt. Sowieso donderdag is mijn vaderjaar. Dus gaan we een bootje varen. Zondag Alice. Ga ik op Ponykamp. En als het goed is, neem ik dan de GoPro mee. En we hebben ook gisteren de paklijst doorgekregen. Ik ben ook kleding aan het verkopen op The En uh, Mark Plus ik ook dingen aan het verkopen. <tie> ik ben Blondie, en wie ben jij? Ik ben Blondie. Wij zijn de Blondies. <tie> we gaan naar Blondie toe. Yeah. Wij zijn de drie Blondies, de drie musketiers. We staan op dit moment van groot naar klein. Zo, ik ben hier samen met Francis en Boris. En blondie. We hebben een blondie pet. Ik ga vandaag op Boris rijden. Moeders. Oh. Hallo. Hij is niet scherp gesteld, dus oh. dan mag je nog een keer zeggen. Jezelf. Ik ga voor Roontje. We gaan iets doen waar we niet heel erg veel van zijn. We gaan dressuren. Maar we nou ja. gaan aqua training doen. Nee, dat valt allemaal wel mee. Vandaag woensdag toch? Dinsdag, maar dat goed. Dinsdag. De tijd gaat langzaam. Ik ga zondag op ponykamp. En daarvoor heb ik natuurlijk de enige voorbereiding nodig. Dus ik ben als eerst naar een winkel toe gegaan. En daar heb ik spullen gekocht voor de bonte avond. Namelijk, ons thema is Neon. Dus wat ik heb gekocht, ik ga even jullie in mijn set uitleggen. Ik heb nog heel erg staan te twijfelen. Maar. Ik begin, oh dat is een L, Af hier. Ik heb hier een witte, uh, hoe heet dat nou, een couvert. En daaronder doe ik deze roze glitter Dan Het moet natuurlijk allemaal lekker gek zijn. Heb ik daaronder gele neon kousen. moeder die moet ervan lachen. Dan heb ik voor in mijn haar ook de enige voorbereidingen. Ik wil dan twee vlechtjes gaan maken zo, dan in de ene wil ik groen neon lint en in de andere roze neon lint, dan heb ik nog niet genoeg in mijn haar, dan wil ik ook nog zo een haarband. Moet ik dit me aan te kijken als ik gek geworden ben, dat ben ik. Dan heb ik ook nog voor aan de zijkant zo, neon strikjes. Ik ook nog iets voor mijn armen nodig. Dus wil ik deze zo om mijn arm tikken zo. Ik wil ook nog een pet op doen. En dan heb ik zo Tada. De pet. Ik weet niet hoe ik het allemaal voor elkaar ga krijgen. Waarschijnlijk ook maar zo die gaat worden. Die is dat. <laughs> Waarschijnlijk gaat er toch nog iets veranderen, want ik wil ook nog een pet op, dus er komt nog iets. En ik heb hier twee petten. En die zijn als goed is al weggegeven. Eentje die is op Insta gegiveweed en de ander op YouTube gegiveweed via de community. Dus deze die zijn voor van jullie. Nu heb ik voor de bonte avond alle spullen. Maar ik heb nog niet voor Ponykamp al mijn spullen. Dit nou, is ook voor Ponykamp, maar je, je hebt nog niet al spullen voor Ponykamp. Ik heb nog niet al mijn spullen voor Ponykamp. En daarvoor gaan we naar de toe. Dus tot bij de Horstort. Ja jongens, we zijn in de tiktok ranch NL. Nee. De meiden die gaan TikToks even opnemen voor oh, ah! de Doorstort. En daar heb je op zijn minst vijf telefoons voor nodig. Tess moet alles goed instellen, want anders kan ik het dus niet. Wat? Goedemiddag, dames. Kan ik iets voor jullie doen? Wij gaan op voor die kant. Dat is leuk. We hebben daar, denk ik, wel wat voor spullen, spullen voor nodig. Oké. Okay. Wat heb je allemaal nog nodig? Heb je een halstar? Ja. ja. Eén of twee touwtjes? Ja. Heb je poetspulletjes? Ja. ja. Heb je iets tegen de vliegen? Nee. Nee. nee. Oké. Okay. We hebben heel veel verschillende vliegesprijs. En zeker, want waar gaan jullie naartoe met Ponykamp? Brabant, ja. denk ik. Ja, dus de Kootwijk. Broek. Broek. Ja, daar heb je ook wel veel last van dazen. Uh, ook voor jezelf. Uh, nou, We hebben heel veel verschillende producten. Ik ga jullie één product dan meegeven. Die is gewoon heel fijn, ook tegen de dazen. Maar kan je eventueel ook op jezelf gebruiken. Oh, dat is oh, handig ja, dus dat is wel handig, toch? Dus dat is één. Dus daar beginnen we dan mee. Misschien ook wel, uh, als het lekker weer is, gaat je paard natuurlijk zweten. Is het ook wel lekker ja. om lekker af te spoelen. Na, het, uh, na de lange ritten. Hebben jullie een shampoo'tje, dat soort mm, dingen? Nee, eigenlijk ja? nog niet. Ja, lekker verfrissende shampoo voor je ponydong? Ja, ja? Oké, okay, gaan we die kant op, gaan we even kijken. Heel veel verschillende shampoos, maar wat bijvoorbeeld heel fijn is als het warm is en je paard niet heel erg getranspireerd, is om een koelingwasje te gebruiken. Ja. Um, je spuit je paard lekker af of je maakt een emmertje met uh, lauw warm water. Lekker een scheut van de koelingwas erin en dan spons je hem helemaal af en dat hoef je niet meer uit te spoelen. Oh, dat is handig. Ja, dan, uh, of zo uh, lekker wegzetten maar of even een zweetmes. niet bij de huid van de paarden nee, zitten? Nee, nee, het is goed getest, heel veilig en het werkt echt heel verkoelend. Emmertje hebben jullie van stel? Ja. Uh, een spons, natuurlijk heel ja. belangrijk. En een zweetmes. Ik heb hele leuke met glittertjes, maar ik weet niet of ik van de glitters ben. Ja, roze met glitters. Die doen? Ja. ja. Oké, okay, en een zweetmes. Ja, prima. Dan hebben we dat. Um, wat hebben we nog meer nodig? Iets voor jezelf? Uh, extra paar sokken? extra shirtje misschien? Ja, misschien is dat wel nog ja. Oké, okay, ja. gaan we daar even voor kijken. Ik ja. denk dat jij wel al heel goed een damesshirtje XS of S aan kan. Ja. Dan moet je zelf maar even kijken wat je leuk vindt. Uh, en dan ga je gewoon even twee drie shirtjes meenemen om te passen. Um, ik laat het een beetje zien wat we hebben. mag Ik ook zelf even doorheen lopen. Roze misschien vind je die al heel leuk. <laughs> heel? Ja, dat, is goed. dat valt ook lekker op. Uh, streepjes? dat zie je dan? Ja. Ik dacht ook deze. En, en roze natuurlijk. Ja, Die is ook leuk. Alsjeblieft. En wil je liever Apollo? Ik heb even ook nog een T-shirt. Alles ja. is een T-shirt. T-shirt ook leuk? Ja, neem ik deze ook mee. Oké, okay, nou ga je even lekker passen. Zo, wij hebben alles voor Ponycom. En als jij Ponykam gaat, wat neem jij mee? Ja, nee. En doe onderweg steeds kijken. Kan ik de draf een beetje verruimen? En weer terug aan de zit. Maar je hand en je been blijft wel hetzelfde rijden, hè? In eigenlijk dezelfde goede houding. Wil je daar steeds die passen ruimer en die passen korter? Maar hij mag niet zo worden, want hier vind je, dat voel jij ook in zijn hals, hè? Ja. Zo, dus dan is je eigenlijk meteen ben je alle energie kwijt. Energie. Ja, liever dat je moet denken, ho ho vriend, niet zo hard, als dat je hem, het idee hebt dat je hem vooruit moet helpen. Ja, en ben daar meteen weer op voorbereid. Gebruik die energie. Maar door, vraag maar door. Maar niet omdat je hem heen en weer vraagt, maar omdat je eigenlijk twee mondhoeken met evenveel druk naar beneden toe vraagt. Maar wel van hem verwacht dat hij zijn nageltje inhoudt. Je komt hij omhoog en wordt hij sterk, zal hij toch iets meer zijn nagel in moeten houden. En al ben jij hem daar snel aan het maken met je been, maar je vindt dat, dat hij te hard gaat, dan stop je niet met beengeven, maar dan ga je een beetje trager lichtrijden. Al ben jij heel druk met je hand en je been en dan gaat daarin te hard, omdat hij dat misschien makkelijker vindt, dan kun jij terwijl je hand en je been hetzelfde blijft doen, kun je daar gewoon langzamer gaan lichtrijden. Iets minder hard in je onderarm knijpen. Ja. ja, blijf je achterbenen naar voren toe rijden. Onder je die achterbenen naar voren toe rijden, ja. Ik heb net les gehad samen met Boris en dat ging echt heel erg goed. Gisteren uh, hebben we eigenlijk een beetje aan dezelfde dingen gewerkt als vandaag. Waardoor ik het vandaag beter kon toepassen en waardoor we ook eerder klaar waren. Woehoe. Ik heb Boris afgezadeld, afgespoten, even in het bed opgestaan. En nu heb ik Blondie opgezadeld. Ik heb Blondie niet zo, het is dus tijd geleden dat ik met haar dressuur heb gedaan. Of überhaupt in de bak heb gereden. Dus ik zit zo fijn op mijn dressuurzadel. Volle kracht vooruit. Zo ja, en terwijl je dit doet en je weet dat ze zo hard gaat, dan kun je trager maar dicht rijden. Maar die gaat niet minder met je benen. Je wil nog steeds dat ze daar navel een beetje mee intrekken. En daar is ze dan een merrie voor, hè? een beetje terug te duwen. Zo, ja. Niet die hals weer Opletten, opletten, opletten. Overletten. Ween. Ween. Ween geven. naast hem terug te duwen. Zo, ja. Daar. Ja. Zo, so, ja. Je gaat gewoon de discussie aan. En je blijft eigenlijk, je gaat niet de discussie aan met haar mondhoeken. Maar je houdt haar mondhoeken in verbinding. En je gaat met je benen de discussie met haar buik aan. Ja? Ja? Twee Terug, ze mag niet gewoon. Zitten, terug, terug. Ho, ho is ho, hè? Zo, ja, laat haar houden als je er zo aan moet hangen. Ho, maar wel je kuiten aan de buik. Zo, niet zorgen. Zo. En als ze hier ook sterk is, moet ze ook de navel meer inhouden, hè? Zo, niet je hand omhoog, hand laag. Hand naar beneden houden, zo. Heeft ze de navel in? Alleen dan gaan ze de hals laten zakken. Kijk, ga ik een keer laten voelen? Dat moet ze doen als je je been geeft. Want dan kan die hals mooier zakken. Kom, is je nog aan je been? Is je nog aan het marcheren? Terug, terug, maar net je benen, eraan. Dan kan onze nagel weer halen. Zo. Het is nog steeds dinsdag. Ik heb net de hapjes gedaan. Ik heb les gehad met Blondie en Boris. Boris! Die ging echt. Ik ben zo trots op hem. Blondie. Die had er niet zo zin in. Die was wat, nog in de vakantie. Wat, wat een merrie is dat. Die jouw uh, haar navel niet inhouden. En die werkte niet echt mee. Uiteindelijk ging het wel, maar... We dus houden het. het ging goed met Boris. Ik ja, heb goed geleerd op Boris, ook goed geleerd op Plombie. Alleen Londi, hier was dat in de vakantieproos. Ja, Blondie dacht la, la, la, la. oh. Dus toen hebben we er even goed uitgelegd dat dat niet te bedoeling was. Is. Yes. Nu gaan wij naar huis toe. Dus morgen lekker vrij zijn. Morgen. Twee dagen gebeurd. Ja. En morgen vrouwtje. Toen ben jij vrouwtje vrij, maar oh ja. misschien ook lekker ja. Morgen ga ik naar vrouwtje rijden. Donderdag is mijn vaderjaren. Ja. Dus, Het is vandaag woensdag en wij gaan samen met Daan we gaan ja, samen video's opnemen. En, ja, nou, laten we daar maar een beginnen. Alleen Daan is een beetje voetie. Ja. Nee, hij zit... Oh, maakt niet uit dat hij scheef zit. Nee. Komt-ie in drie. Ja, je hand weg dan. Ja. Oh, Pony. Een diadeem. Dit is het wat je in je haar doet als versiering van het hoofd. Ja, jongens. TikTok time. Wijn klaar op de manege. Nou, niet klaar. Vanmiddag gaan we weer terug. Dan ga ik samen met mijn een TikToks opnemen. En dan gaan, ga ik vrouwtje rijden. Tot zo. Ja. We hebben niet meer verder gevraagd omdat we de sleutels kwijt waren geraakt. Maar het is ook het einde van de week vlog. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En druk op een belletje. Dat is een belletje heel erg fijn. En zie ik jullie heel graag zondag weer bij een nieuwe zondag video. Doei doeg.